Zo, lekker pek. Staan blijven. Ik ben aangehouden. Hallo, je moet je er even uitzetten. Okay. Achtervolg te voet. Staan blijven. Oh. Uh, meldkamer achtervolging. Gewapende. Zo, een voertuig. Hallo alle mensen leuk dat te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 en ik morgen. vandaag een gepad met deze zieke Belgische T6 gemaakt door NN Modding. Uh, alles van hun in de beschrijving uh, is niet te krijgen. Nee ook niet via mij, nee ook niet via hun. Uh, helaas pindakaas, het is volledig privé maar ik uh, super tof dat ik hem wel mag gebruiken. Um, ja, Dus zoals je ziet super uitgebreid en super gedetailleerd. Hier de kogelwerende vesten. Hier de lades met ook echt alles erop, medische spray, mondmasker, fluroesje, verbanddoos, breekijzer, ijskrabber gevaren driehoek, streetmarker, spuugmaskers, lijkwaden. Het zal wel iets Belgisch zijn, neem aan dat het gewoon een laken is voor over een uh, stoffelijk overschot. Uh, hier zijn nog wat dingen voor op de straat, pionnen, et cetera, een brandblusser, die hebben wij ook al hier zo. Zo. Uh, en nog wat uh, doekjes met wat uh, instant net of zoiets. Deze deur krijg ik even niet open. Ik weet niet wat hij nu gaat doen. Ik weet niet oh. wat hij nu gaat doen. Wat gaat hij doen? Wat ga hij doen? Wat gaat hij doen? Wat ga je doen? Hallo die is even normaal. What the fuck deed je nou net? Ah de deur open. Ja handig. Dat moet, doet hij alleen die kan. Weet niet. Het ja, is natuurlijk ook super vet hè. Politie. En uh, ja. Super tof. Ik ga niet in Belgisch praten zoals je wil horen. We krijgen eerst een melding van een ja, we ik even 40, kijken. In Sandy stap in, stap in, collega. Lincoln, 18. Code 3. Nou, Rio 1 één melding. En, uh, ja, hoe zat er alweer in België? Uh, heb ik geweten, heb ik me alleen nu niet op voorbereid. Dit zal de dief zijn. Maar we moeten even bij de mevrouw. Oh, wacht, die staat hier. Lekker geparkeerd ook. Die staat hier, hallo, wie wat en waar. Oh, dat is hem. Ja toch, dat dacht ik al. Hoe is het mogelijk gek. Nou jij er achterin. In. Ah. Zo, lekker pik. Staan blijven. Ik ben aangehouden. Diefstel van een tas. Stoppen nu. Want als ik heel eerlijk ben, is de Belgische politie minder vriendelijk dan de Nederlandse, geloof ik. Als het gaat om... Uh... Maar dat baseer ik puur op, op filmpjes die ik eens dus heb gezien. Uh... Een collega om je bent aangehouden, heb je nog dingen bij die je niet bij mag hebben? Uh, zoals een tas uh, misschien. Al uh... oh, nou, nu vragen als sportje, maar dat hadden we zelf kunnen doen. Um... Uh, ja de collega's zijn natuurlijk wel Nederlands zeker hier aan zijn show. Ze hebben niet bij stilgestaan sorry ervoor. Uh, okay. we gaan die tas even terugbrengen uh, maar dan moet je er maar even mee doen de ambulance is wel Belgisch maar de rest niet ja police 1 en police 2 uh, maar ik bedacht me net laat ik lekker aan Sandy Shores gaan patrouilleren. En daar heb je geen uh, police 1 en police 2. En police 2 is deze. Police 1 gaan we dus niet zien vandaag. Ja. Jammer, maar helaas. Wat ook super ver is, knippelig zit ook nog in de lichtbalk. En ik ben niet zo van knippelig gebruiken omdat ik dat altijd vergeet. Uh, maar ik zal het proberen. Dat scheelde niet veel. <coughs> uh, ja, het is nog niet glad. Want dat hebben we nog niet ingesteld. en uh, Waarschijnlijk bij de video's die jullie... What the fuck? Ik kom niet binnen. Uh, waarschijnlijk bij de video's die jullie eerder hebben gezien. Is het wel al glad. Uh, dit heb ik veel eerder al opgenomen. Dit. Wel de sneeuw. Maar niet de gladheid. Dus het is waarschijnlijk nog een lang december. Voor jullie. al oh, verre. In december. Het zal een kerst zijn geweest. Maar we weten hem maar nooit. En hier in Sandy Shores gaan we grappige rare voertuigen nog wel tegenkomen. Dus uh, we gaan het. Uh, Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 6-1. Wat we allemaal Jackie, aan het Alpha Lima 1. Die 3, een beetje. 3. No, ja, gaan we Hallo. Voor mij een uh, rijbewijs. De, is het, uh, oh sorry, de reden van de staanhouding is het gevoel dat u was en uh, dat u iets heeft gedronken. Uh, Zou kunnen kloppen? Ik wil mijn advocaat, zegt okay, hij. Uh, je bent inderdaad niet al voor verplicht de vragen die ik je stel. Je mag daarbij een raadman raadplegen. Uh, was je op je telefoon? Ja sorry Gent, dat is heel belangrijk. Ik heb hem niet gezien, dus uh, uh, daar ga ik je verder niet voor bekeuren. Je mag wel even blazen. Drugswo die ook geen antwoord op geven of hij zegt van ik ben niet de antwoord verplicht, heeft hij mij letterlijk verteld nu net, oké okay, je hebt iets gedronken, is nog onder het limiet, uh, je mag even het uh, afnemen, ik weet niet of ze niet in België ook hebben, uh, die zijn negatief en negatief, goed, ook al heb je onder het limiet gedronken, uh, ben voorzichtig, ik ga je waarschijnlijk geven, mag verder uh, right. weg vervolgen, uh, so, ik weet ook, ja de taser werd ook gebruikt in België, in uh, bepaalde, uh, gebieden waaronder dan uh, Antwerpen en kijk eens wat hier nou net op de deur staat nu ziet Shores er niet echt uit als Antwerpen maar we kunnen het ermee doen uh, in de verte zag ik nee. net reed hij nog een motorrijder langs zonder helm etc. ik ken uh, ik ken ze inmiddels de motorrijders en in Shores dus die gaan we nog even zoeken niet ver moeten zijn, er zit geen kenteken op de trailer hier gevonden, ja het zal vast een andere zijn, maar een motorrijder dus zonder kenteken zonder helm en alles gevonden of gespot en die weet geloof ik ook wel hoe laat. zo lekker bezig joh. Zo dan. Ja dan moet je even daar langs rijden maar ja België kunt niet sorry sorry ik wilde zeggen België rijden maar ik maak hem niet af ik heb hem toch afgemaakt ja wat doe ik eigenlijk? een kenteken check terwijl er geen kenteken op zit ik ga het volgende kenteken voor je natrekken. 0 0 Yankee Papa Fox 3 3 9 no. 0 99 ja en hebben dus gewoon mijn knipperlicht kapot gemaakt door die knal en mijn kenteken straf Hallo, jij mag motor even uitzetten. Okay. Serena klinkt eigenlijk helemaal niet hè. Uh, oh, hoe was er ook alweer? Het was niet dispatch geloof ik. Dat zei iedereen wel, maar dat was niet. Ik weet niet meer. Nee, ik weet echt niet meer. Dus ik zeg gewoon meldkamer, achtervolging, motorrijder. Geen kenteken, geen helm. Geen snelheid, nu niet meer. Hoofdkartje voor de win. rood maar dat heb je niet door als je... zo... Kijk dat stuur ik een keer... En... En ik voel mijn stuur een keer gaan. Stoppen! Zo. Staan blijven. Staan blijven. Maar duidelijk toch? Ik kennis maken met mijn taser. Schoondeertrekker! Doe je met die hand? Ook omhoog, ook omhoog. Ik vertrouw hem echt niet met die hand. Zeg, zag je dat? Goed, je bent aangehouden. Auw! Oh de o. Ik schrok me echt kapot. Ik riemmel au. Ook al voel ik zelf helemaal niks ervan. Maar.. Zag je dat? Ik zag het. we hebben nog dingen het niet bij, hebben. ik ga je fiëren. Daarna gaan we je motor laten afslepen en dan ga je achter ons bij ons in het busje. En dan gaat jij mee. Oké. Okay. Uh, ik ga je vastpakken. Ik ga geen rare dingen doen. Ik ga gewoon meelopen. Ik ga jou in ons busje zetten. Ik doe het gewoon via hier. Want hier gaat de deur open en hier stappen ze in. Dat is geloof ik weer een fout van mij. Het zal door mijn vehicles meten ofzo komen. ga een takeltje voor deze motor. Deurtje dicht. Zo, deurtjes dicht. Mijn collega gaat achterin bij hem zitten. Als het goed is. Nee toch niet? Mario niks uit. Maar meestal de dichtstbijzijnde plek waar hij stond, in dit geval stond hij dus achter, stappen ze meestal in. Uh, nu dus niet, dat is alleen maar goed. Of ja, officieel moet je bij je verdachte achterin uh, plaatsnemen. We rijden naar het bureau en dan zie ik jullie zo meteen als we onze boef hebben uh, ingesloten. Zo. Ik ga hem gewoon overdragen aan uh, collega's Hent. Over een naar de officer. En dan gaan we stiekem ons voertuig fixen. Oh, oh, oh. Niet overtellen. Zit je alarm licht uit. Oh, oh, oh, oh, helemaal gefixt. Hoe kan dat nou toch? Weer inzetbaar. En we gaan kijken wat we nog gaan treffen. Van meldingen? Ja, nu zijn we natuurlijk bezig geweest. Het is nog best rustig. Het verwacht dat alle boefjes hier wel... Uh, ...tevoorschijn komen. De ambulance vraagt onze assistentie bij een... Uh, ...bij een uh, escort. Lekker laat ingespand. 400 meter en is redelijk rustig op de weg. Ik snap niet waarom die mij nodig heeft, maar hebben wat te doen. Ja. Waar rennen tegenaan? not to Dat is dat, een kwad. Die moet ofwel een helm hebben, ofwel een uh, ring. Ik zie eigenlijk geen van beide. Je weet sowieso hoe laat het is als ik... Uh, ik ga het volgende kenteken tegen een 4, 3, papa, bravo. 8, ah, is ook niet 7, 1. A traffic violation. Proceed with caution. Ik ga ze uitschrijven mag je verder lopen het voertuig mag uh, dus ook niet uh, verder rijden die moet je dus laten ophalen iemand zoek dus zelf maar uit zullen we ja eigenlijk wel hè? wat kijk je nou rijd door kijk stoptek van me Die me wat uh, sneller er vandoor te gaan. Ik weet niet waarom. Hoi. Dan ga je bij het hier is zo goed jij krijgt een bekeuring voor uh, geen helm dragen kan kiezen geen helm um. en dan mag je dus niet je weg vervolgen maar nou, dat ga je toch doen en dan kan je ook gewoon laten afstappen dus je mag uh, afstappen je mag niet verder rijden doordat je een helm hebt of een riem Gewoon, maar die zie ik niet dus uh, nee. Spannend. Uh... Fijn dag. We hebben onze klok nog helemaal niet gebruikt vandaag. Ja. Een bericht voor alle wagen. Een bericht voor alle wagen. Citizens reporting a suspicious vehicle in uh, Sandy Shores. Ga je nee, het wel Prio 2. Any unit in the Sandy Shore area. Citizens reporting narcotics activity in Sandy Shores. vrouw die we naar de kant hebben gezet. Ja. Oh, wacht hier. Uh, hij, hun heb ik niet, hun er wel weg. Maar ik heb ze niet zien staan bij het lab. En hij stopt uit. Staan blijven. Oh, verkeerde knop. Waar ben nou? Waar is je nou? Ah daar. Voet. Staan blijven. Jij ja, heb ik net ook al gearresteerd. Die motor. Kom op. Zo. Wait Verdachte getackeld, rent door. Omdat ik niet de E kan indrukken. Kunnen we nog eentje gaan naar die andere twee? Eén collega vraagt om een assistentie. Assistentie Ik in uh Shores. Reizigers, alstublieft u Ik ben al weg. Moet je aangaan? voor arrest Knieën. Zet de blijven. Ik ga mijn uh, T6 terugzoeken. Dan ja, ja. kunnen we die andere twee misschien ook pakken, want die rennen. Zover zijn ze niet. Ik drukte op F en op G, alles tegelijk. En toen ja, is dat lab nou ook gaan rijden. Ja, dat lab rijdt ook wat, dan komt ze de Ze rennen op de trein af. We rijden recht op de ene verdachte af. Rijdt alstublieft alsjeblieft prio 1. Staan blijven. ik ben onderweg. Oh. Nee, jullie pakken de verkeerde, pak die andere. Oh. Stoppen. Freeze. Is ben je dood? Ah, nou, hij is dood. Oké, okay. dan pakken we die andere. Hier komen. Kom op hè. Oké. Okay. Aangehouden. Omdraaien, arm op je rug, hand op je rug en aangehouden. En je gaat met mij mee. Heb je dingen bij die je bij mag hebben? En dan hebben we alle drie. nee, duimpje. Oké, okay, nog een mes bij is in beslag genomen. Wat staat hier nou weer? Dikke bak ook. Ah oh, dat is een verdacht voertuig natuurlijk. Ook al heb ik die melding aangenomen, die is al zijn in één gespand. Leges. een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Dat Dat heb je nog met uh, in, uh, verdachte uh, voertuig? Ga je het wel? Sorry, bedankt. Goed. Citizens report uh, a possible disturbance in Sandy Shores. Scott. Mogelijke overlast door middel van vandalisme of op basis van vandalisme Wordt die ergens iets gesloopt? Kijk even uit. Daar ligt wel een boot in de tuin. Hier zit er eentje te chillen. Call me Frederick. Oké. Okay. Doen voor de week. Goedendag voor de week, heb je toevallig gebeld voor overlast? Of iets? Huh? Dat is verhoord. We gaan even dit voertuig controleren, daar zitten allemaal uh, illegale dingen op. Volgens uh, lsbdv zit ook Ik ga de volgende kenteken voor in aantrekken 06 Charlie November Lima 9 07 Alex, Mag ik even een ID zien? En waarom zal die dan vragen? Nou, die motor, de eigenaar daarvan, die wordt gezocht Hij staat in jouw tuin, lijkt me En dat ben jij um, Maar bij jou staat we geen No active warrants um, Lastig Ja, en nog lastig gemaakt. het staat in zijn tuin, dus niet op de openbare weg. Dus ik mag hem geloof ik niet in beslag nemen als er iets niet aan klopt. Uh, dus we laten het zo. Maar, eh... Uh... Heel lastig, want... Maar ja, da daarom ben ik geen agent. Uh, hij staat in iemand zijn tuin. Er zitten illegale dingen op. Er zitten kenteken op. De eigenaar wordt ook gezocht. Uh... Maar de eigenaar is... Alex en Alex zit er in de stoel, maar als we zijn naam natrekken wordt hij niet gezocht. Het is allemaal heel moeilijk. Um, maar nog steeds, nog steeds hebben we geen spannende meldingen gehad. En die wil ik wel nog hebben voordat we deze video afsluiten. En dan drukken we eens op X. actie calling unit actie, actie. Een gezocht persoon. We have a driver under nee. the influence, near the um, nee. Alamo Sea. Nee. Attention all nee. Sandy Shore units. We've got nee. a 187 in Sandy Shores. Ja, <laughs> nu zou je denken van dat is helemaal niet spannend. Maar wel, want die schiet te vaak. Je loopt die. Ik ga zo okay. staan liever ik dan mijn collega, of liever mijn collega dan ik, sorry. En nu gaat ze weer niet schieten, ze schieten altijd. Blijven ze staan. Hallo. Hallo. Mijn eh... Uh, een ID-kaartje. Ze schieten altijd, ze pakken altijd een wapen om in te schieten. En waarom zij dan weer niet? Goed, je mag even omdraaien, ik ben bij deze aangehouden. Gewoon ik nog zoeken, namelijk. You're under arrest, niet al een verplicht te brengen van advocaat. We gaan gewoon echt voor die ene melding waar we echt alles in All onze no Voor die klok gebruiken. waarom schoot je nou? Nu is mijn auto kapot. Kill you. Gast. Oh, die wil ik aannemen. Uh, uh, transportje voor deze vrouw. Sandy snel, Shot snel, transportje deze kant op. Ja, ja. Jerk. Stap in. Train. We hebben een transportje gevraagd, maar wij moeten naar die melding van een... ...zwapende... ...stap in. Ja, oké, okay. laat nou, maar. Ik weet niet wat hij allemaal is aan het doen, maar rijdt er rijdt hier iemand die gewapend is. En die rijdt hem hard. En de collega's zitten er al achter. Ja. Hier staan mensen. Kamer ja, achtervolging, gewapende. Jeetje, oh, oh, dat is je vriend. Werk gewoon even kwartiertje en ambulance requesten. Sandy shore, deze. Uitstappen, uitstappen, handen Zo, Dan Hebben we toch nog geschoten? Wapens op je gerecht, liggen blijven. Kijken of er iemand anders een is natuurlijk. Oké, okay, ik ben aangehouden. Heb je wapens bij? Oeh, <much> let op. Hmm, deze kant op. Want ik ben nu nog maar alleen. Ik ga graag ik graag de... Of ja, dat kan je dat de onderdeel er In de ik ben ongeveer, maar ben geen Voor Jelle, was Goed, nu ga ik de video beëindigen. Ik zou zeggen, tot over een paar dagen bij een nieuwe video. Zoals tijd, tot dan.